Hogere prijzen vragen, hoe doe je dat? Daar gaat het over in deze Facebook live. Mijn naam is Lara Pabielski. Ik help al 13 jaar om mensen goede prijzen te vragen. Maar ik zie dat heel veel ondernemers gewoon te lage prijzen vragen. En dat levert echt problemen op. En dat willen we niet meer. En dus ik ga je ideeën geven wat je daaraan kunt veranderen. En de aanleiding voor deze video is een gesprek wat ik had met een eerdere klant. En uh, zij is heel erg succesvol geworden, een bekende coach, ik noem maar even geen namen. En zij heeft dus heel veel klanten, ze doet het heel erg goed. Maar ze zei tegen mij dat ze nog steeds worstelde met de cashflow, iedere maand. Dus dat is ze eigenlijk te weinig verdient, ze heeft best wel een goed team nu. En dat het moeilijk voor haar is om gewoon de rekeningen te betalen. En, en ik zei tegen haar je moet je prijs omhoog gaan doen, je prijs is gewoon laag. En ze zei nee dat kan niet, want uh, mensen klagen nu al dat het te duur is. En ik vraag al veel meer dan, dan anderen. En ik heb gewoon mijn top bereikt. Ik kan gewoon niet meer worden. En nou, ik heb zoiets dat klopt niet. Um, en en zo, dit is gewoon ook niet de bedoeling. Hè? Dus dat je cashflow problemen hebt. Je hebt klanten. Ze, je levert waarde, ze doen het heel goed. En dat betekent niet dat jij met je cashflow moet worstelen. Dan moet je ook goed kunnen verdienen daarmee. En ook een team kunnen opbouwen. Dus die prijzen moeten gewoon omhoog. En als je dat niet doet, dan wordt het alleen maar slechter. Dus ik heb zoiets van, je wordt steeds beter in je werk. Je levert goede resultaten. Dan zal je prij prijs moeten meegroeien. En als je dat niet doet, dan sukkel je achteruit. Het is een beetje vergelijkbaar met, je bent een hele goede tennisser en, en je geeft tennisles. En, dan, dan, en je bent zelf een, een top-tennisser, dan wil je ook de mensen die daarbij horen. In iedere fase dat je groeit. En Federer zal niet meer met beginners, met amateurs werken. He, die trekt de mensen aan die bij zijn niveau horen. En, en in die gedachte wil ik jou dus meenemen. Als je dat niet doet, dan verlies je gewoon je motivatie. Je kunt je voorstellen dat veleren gewoon niet met uh, uh, senioren van 60 werken die nog nooit getennist hebben. En dat, dat past niet meer. En, en zo geldt het voor jou ook. Je zoekt eigenlijk de klanten op jouw niveau. En daar horen ook de prijzen bij. Als je dat niet doet, verlies je motivatie. En mensen nemen je gewoon een stuk minder serieus. Die klanten halen niet zulke goede resultaten. En je, die stagneert eigenlijk. En het is echt nodig, ik zie het gewoon bij mensen, om die prijs te verhogen. En dat geeft vernieuwing, innovatie, motivatie, inspiratie. Het is echt nodig dat je die stap gaat zetten. Nou, stel dat jij prijzen hebt van 20.000, 50.000 euro. En dat is heel normaal voor je. Bedenk dan wat er allemaal zou veranderen. Ja, dus je krijgt betere klanten, high-end klanten, die betere resultaten halen. Als jouw klanten betere resultaten halen, dan kun je ook, je marketing wordt eigenlijk van hogere kwaliteit, je kunt gewoon hun verhaal vertellen. Het is ook goed, want je hoeft gewoon minder hard te werken. Stel je voor dat je één klant hebt van, van 20.000 euro. En nu heb je misschien twee of vier klanten die 5.000 euro betalen. Dan heb je nog maar één klant, nu vier. Dan hoef je minder hard te werken. Dat gaat je veel meer vrije tijd opleveren. Um, je, nou je krijgt betere klanten, volgens mij zei ik dat al. Maar je komt gewoon op een hoger niveau. En, en dat is gewoon wat, iedere keer wat er nodig is. Je bent jaren bezig met je bedrijf. En zo zorg je voor een nieuwe schroem. En, en je hebt er gewoon helemaal weer zin in. Maar wat kun je nou doen? Hè? Want precies wat die ene klant al zei. Zo van mijn klanten vinden me al duur. Wat kun je nou doen om hogere prijzen te gaan vragen? Nou, ik geef je een aantal ideeën, tips. En de eerste tip die ik je wil geven is, is om het gewoon te gaan doen. Dus je gaat in je volgende salesgesprek ga je gewoon twee keer zoveel vragen. En je hoeft aan niemand te verantwoorden dat je dat doet. <laughs> je kunt het gewoon doen. En je gaat het gewoon oefenen als spier. Ga kijken wat er gebeurt. En je zult zien door te doen, gebeurt het. En, en niet door te denken dat het niet kan, hè. En, en ja, ik denk dat het in een verkoopgesprek wat je goed voert, kun je gewoon hoge prijzen vragen. Dat is wat in een gesprek kan, maar je moet het wel doen. En er is moed voor nodig, maar je zult zien dat klanten ja gaan zeggen. Gewoon door te doen. Ik heb zelf ook die weg gegaan. Ik vroeg eerst ook super lage prijzen. Ik ben ooit begonnen met 300 euro voor een programma van zes weken. En, en ik... Ik ben er jarenlang doorgegaan. En tot iemand tegen mij zei, je moet veel hogere prijzen gaan vragen als mijn coach. En ik durfde het helemaal niet, ik vond het super eng, maar ik ben het toch aan het doen. En ik heb gewoon heel veel gesprekken gevoerd. En toen was er plotseling iemand die ja zei tegen mijn programma van 3000 euro. En, en zo is het gewoon gegaan, want ik wist gewoon, als ik één klant binnenhaal voor dat bedrag, dan kan ik ook twee klanten binnenhalen voor dat bedrag. En zo is het inderdaad gegaan en je komt gewoon op een hoog niveau. Maar dat, dat kan nog steeds hoger worden, Echt, er zit geen grens aan, neem dat voor me aan. Oké, okay, dus het gewoon doen, dat is het eerste tip. En het tweede tip, eh, tip is, je werkt met high-end klanten. Dat zijn klanten die eigenlijk het heel goed doen en voor wie hoge resultaten belangrijk zijn. Het zijn ambitieuze mensen, die ga je aantrekken als je hoge prijzen gaat vragen. En voor hen is het heel belangrijk dat je eigenlijk gedurende het hele verkoopgesprek, dat je ze ontkoopt, zo noemen we dat. Je gaat eigenlijk ze duidelijk maken dat ze niet passen in je programma. En daarmee bereik je iets heel bijzonders. Want stel dat jij nou die klant heel erg nodig hebt en je, van, dat ga je onbewust laten blijken of misschien wel bewust in je gesprek. Het is niets wat een, een high-end klant onaantrekkelijker vindt dan dat. Dus je wil eigenlijk hem duidelijk maken, bewijs jezelf maar als klant. En dat jij het waard bent om bij mij te komen. Je weet gewoon dat de klant jou meer nodig heeft dan de En dat is wat een high-end klant nodig heeft. Die wil dat voelen, die uitdaging. Die wil dan ook dat andere mensen met wie je te maken krijgt, je andere klanten, dat die ook zo zijn. Dus je gaat op subtiele manieren ga je vanaf het begin en de eerste minuut in het gesprek, ga je eigenlijk het omdraaien. Het is duidelijk maken dat de klant jou nodig heeft en niet jij. Zonder ego. Dat is heel belangrijk. Er zijn allemaal hele goede vragen voor die je dan kunt stellen. Dat is wat ik aan mijn klanten leer. Um, en de derde tip die ik wil geven over een high-end salesgesprek waarin je echt hoge prijzen vraagt. Is dat je een hele belangrijke transformatie biedt in het gesprek? Het gesprek wat je voert met een klant is super waardevol. En de klant leert iets, hij verandert echt door jouw gesprek. En daardoor heb je impact. Het is een gesprek wat hij zich misschien wel zijn leven lang zal herinneren. En hij komt eigenlijk al helemaal op een hoger niveau, gewoon door jouw verkoopgesprek. En wat is dan belangrijk? Nou, ten eerste dat de klant. Voelt, hey, zoals het nu is, mijn situatie, zo kan het niet langer doorgaan. Hij voelt de urgentie en, uh, en het is een beetje alsof je bij de dokter komt en de dokter zegt: nou, het is heel leuk dat je rookt en je kunt vast nog wel uh, leven een paar jaar, maar dan ga je ook echt dood. En dat zeggen, dus zo'n gesprek draait echt om waarheid. Dat maakt het high-end. Dat maakt dat je een hoge prijs kunt vragen. Waarheid en liefde. Hè? Want je doet dat voor de klant. Dus aan de ene kant, de pijn moet echt gevoeld worden. En dat heeft impact op een klant. En het, de waarde, of het perspectief waar hij naartoe kan, het, wat hij kan bereiken, dat is echt flabbercasting voor hem. Groter dan hij ooit zelf gedacht zou hebben. Als dus je hem. Brengt hem in contact met een groter perspectief. Er zijn allerlei mogelijkheden en kansen die je zelf niet in zijn eentje zou kunnen bedenken, maar die jij wel weet. Gewoon omdat jij deskundig bent en heel veel ervaring hebt. En daarmee komt hij in contact. En hij gaat eigenlijk boven zichzelf uitstijgen, alleen maar al in het gesprek. En dat is zo super interessant voor een klant, dat hij open staat voor een hoge investering, want hij wil dat gewoon hebben. Goed, dit zijn allemaal dingen en er zijn hele slimme vragen die je kunt stellen, hele slimme interventies die je kunt doen bij een klant. En dat is allemaal te leren. Ik vind het echt super fijn om mensen te leren. Als je dit kan, dat betekent zoveel voor je leven. Als je er hulp bij wil, kunt met ons over in gesprek en je krijgt dan ook een salescript van ons, een high-end script. Hier kun je echt hele hoge prijzen mee gaan vragen. Dan krijg je er gratis bij als je opgeeft. Dus als jij een coach, trainer, adviseur bent die dit heel goed wil leren en echt er doorheen wil, hoge prijzen wil vragen, op een hoger niveau wil komen, dan ben je heel erg welkom. Ik zie het, ik zie het graag tegenmoet.